topic waar we deze week mee starten is een, uh, een quote die ik leerde van Keith Cunningham. Keith is een van de uh, mede-presentatoren van Business Mastery van uh, Tony Robbins, financial uh, expert. En hij is ook ongelooflijk grappig. Die man is bijna uh, 80. Iedereen hangt aan zijn lippen en iedereen is fantastisch enthousiast over hoe hij jou leert maar naar je cijfers te kijken en sinds ik masterclasses van hem heb gevolgd, live en ook online uh, ben ik uh, daar ook anders gaan kijken naar mijn, uh, mijn cijfers. Een van zijn inzichten waar ik je in mee wil nemen uh, is dus die quote van ordinary things that consistently produce extraordinary results. En uh, dat slaat eigenlijk hierop. Ik neem je even mee naar het bord. Het gaat er vaak om, hè, als, als dit bijvoorbeeld het buffet zou zijn van hè, waaraan jij zou kunnen, uh, je aan zou kunnen laven. Uh, en hier zou je echt online succes behalen, hier aan het eindpunt. En dit zou het buffet zijn. Dan zijn we zeker wel geneigd allemaal om in, in de rij te gaan staan. Maar wat we heel vaak doen is, we gaan in de rij staan. Maar daar komt een stukje afleiding, een shiny object van iets. En uh, we zijn weer verdwenen. We gaan dat andere even omarmen. Dus we gaan uit de rij en uh, vervolgens gaan we er een paar weken overheen en we denken weer: oh ja, nee, maar ik zou bijvoorbeeld een blog schrijven of ik zou elke week een nieuwsbrief versturen of zoiets. En dan ga je weer beginnen en dan moet je weer achteraan aansluiten. En we zitten heel vaak zitten we hier te soort van kleren uh, door die afleiding die, cons die consistent ook plaatsvindt. En ja, dat is ook de reden waarom uh, ja, heel veel mensen hier blijven hangen in die rij. Dus als jij in de rij blijft staan, dan ga je naar voren en dan ga je positie op positie pakken. En dan, dan word je alleen maar een betere, sterkere, krachtigere ondernemer. Nou, en uh, wat zou je nou consistent kunnen doen om, aan je, uh, en om dat online succes uh, dan uiteindelijk te behalen? En, en misschien ben je al redelijk uh, succesvol en dankbaar voor wat je allemaal al hebt bereikt. Uh, maar wil je het naar een volgend niveau nemen... Ja, dus uh, wat, wat is dat dan? Nou, dat zou kunnen zijn dat je zegt, nou, elke week of elke twee weken schrijf ik consistent een blog. En ik ga hem ook nog eens een keertje goed uh, inzichtelijk maken voor SEO. Dus uh, de zoekmachine, zoekmachine geoptimaliseerd blog ga ik schrijven. En een stuk vanuit dat blog ga ik ook opnemen in mijn nieuwsbrief. En er komt een call to action aan. Dus mensen kunnen zich daarna inschrijven voor iets. Een gesprek, een webinar, een challenge, een... Ja, iets wat leidt tot uh, nieuwe klanten. Ik ga elke week mijn zichtbaarheid pakken en dan op het kanaal waar mijn klant zich bevindt. Dus ik ga niet consumeren de hele tijd. Ik ga actief posts schrijven, die ga ik plaatsen en daarmee pak ik consistent mijn zichtbaarheid. Want eh, ook dan blijf je in de rij richting succes. Uh, nou, eh, ook consistent. Uh, Content maken voor hè, als jij bijvoorbeeld een online training aan het maken bent. Dus consistent, consistent uh, in beeld houden van oké, okay, wat is mijn doel? Waar doe ik het ook weer voor? Uh, deze week maak ik bijvoorbeeld twee video's uh, en voor de volgende week ga je inplannen dat het er ook weer twee worden. Het is dus consistent aan de slag blijven om dus uh, te creëren. Want uiteindelijk hè, denken we vaak van oké, okay, uh, er komt weer zo'n soort van shiny object. Uh, waarvan je denkt van, hé, hey, maar daar zit het uh, succes, hè, daar ga ik het vinden. Je gaat dan uit de rij en ja, dan, dan duurt het alleen nog maar weer langer, want je moet eerst weer aansluiten. En als jij een bepaald ritme kunt vinden in, wat draagt er toe bij om uh, mijn klanten naar me toe te te, te, op me aan te trekken, blijf dat dan ook doen. Dus ga dan niet iets veranderen omdat je denkt, oh ja, maar dat is dan ook weer iets leuks wat ik nu kan uitproberen. Maar hou je in elk geval vast aan dat wat werkt. En, en, en als je dat consistent elke keer weer opnieuw doet, dan zal je zien dat je groeit en dan zal je zien dat het, dat het gaat lukken. En heel vaak zijn er andere dingen belangrijker. Er zijn er ook weer brandjes die je even moet oplossen... Uh, maar weet dat, uh, ja, oké, okay, daar zal je ook wat tijd voor in je agenda moeten, uh, eh, moeten plannen. Maar daarnaast is het ook zo ongelooflijk belangrijk deze dingen consistent te doen. Uh, want dit zijn dus de belangrijke dingen die niet super urgent zijn, maar die er wel voor zorgen dat jij uiteindelijk. Hier komt. Dus nou, ik wilde je daarbij uh, deze week laten uh, starten. Ik ben ook super benieuwd naar wat je deze week gaat doen. En dan. Uh, Wens ik je een fantastische week en dan zie ik je snel weer.